Ja, het ziet er eigenlijk heel goed uit. We hebben voornamelijk heel veel uh, zieke dieren binnen. En dit is waarschijnlijk echt een stormslachtoffer. Dus hij, hij oogt er heel veel beter dan al die zieke 727 gram, dus dat is op zich wel netjes. Ik krijg nu een beetje over this.